In deze video laat ik zien hoe je in OneDrive een map kunt delen. Je kunt naar OneDrive gaan via de knop op de startpagina van Office 365 of je gaat naar de app launcher en klikt op OneDrive. Wanneer je OneDrive hebt geopend, ga je eerst de map markeren die je wilt delen. Je ziet dat bij deze mappen er niets gedeeld is. Overal staat privé. Ik wil deze map, de map voorbeeld, nu gaan delen. Ik kan op meerdere manieren de knop delen tevoorschijn halen. Ik kan het, de map markeren hier vooraan en dan zie ik hier bovenaan de optie delen. Als ik daarop klik kom ik in het deelvenster. Datzelfde deelvenster kan ik ook vinden door te klikken op het woord privé. Hier kan ik zien wie er al toegang hebben en ik kan hier kiezen voor delen. Je ziet hier dezelfde knop. Als ik daarop klik, dan verschijnt het deelvenster. Hierin kun je een koppeling verzenden en dan krijgt iedereen die je hier dus invoert een linkje naar deze map met het bericht dat jij dat met hen hebt gedeeld. Je ziet dat iedereen met deze koppeling kan bewerken. Ga je dus deze map delen, dan is alles wat daarin staat ook te bewerken door degene die je deze mail stuurt. Wil je dat niet, dan zul je dat eerst moeten aanpassen door hier te klikken en door hier bewerken toestaan uit te zetten. Ik klik vervolgens nog op toepassen en dan zul je zien dat hier nu staat iedereen met deze koppeling kan weergeven. Wanneer ik hier een e-mailadres invoer. En ik klik vervolgens op Verzenden. Dan heeft degene die je de mail hebt gestuurd, heeft nu toegang tot de map. Alles wat daarin staat is dus gedeeld. Je ziet het hier ook aan de zijkant staan. Uh, hier staat de foto en hier staat de koppeling die je aan die persoon hebt gestuurd. Wil je de, uh, het, uh, de toegang eigenlijk weer weghalen, dan hoef je eigenlijk alleen maar hier op het kruisje te klikken. Koppeling verwijderen. En dan is de uh, map niet meer gedeeld met de personen die je deze koppeling hebt gestuurd. In het overzicht zie je trouwens nu ook staan dat privé is veranderd in gedeeld. Dus wil je dat veranderen? Dan zal ik zal het nu weer uitzetten. Klik je op het woord gedeeld en je verwijdert hier de koppeling. Weet je dat zeker? Ja, koppeling verwijderen. En op dit moment is de map weer privé. Dat was in het kort hoe je een map deelt in OneDrive.